Mensen maken het verschil. Iedere dag opnieuw. Door iemand op te vangen wanneer ze je nodig hebben. Of juist door een ander verder te helpen. We willen altijd meer ontdekken. En succesvol zijn in alles wat we doen. We maken plannen voor de toekomst. Maar durven ook nu de stap te zetten. En hoewel we allemaal anders zijn, hebben we één ding gemeen. We groeien door van elkaar te leren. Dat is wat ons beweegt. Wij zien het als onze missie om mensen, organisaties en technologie met elkaar te verbinden. Juist door ervaringen te delen worden we elke dag beter. Zo zijn we de technologische ontwikkelingen altijd een stapje voor. En vinden we de best passende oplossing op iedere vraag. Door naar je te luisteren en met je mee te denken nemen wij al je ICT-zorgen uit handen. Van A tot Z. Wij doen waar wij goed in zijn, zodat jij kan doen waar jij goed in bent. ICT van mens tot mens noemen we dat. Samen kijken we verder. Samen gaan we voor meer. ICT als basis voor groei. Persoonlijk, betrouwbaar en flexibel. Dat is Acknowledge.